Dit is de grootste fout van de mens. En dat is het denken in tweedeling. In ik en jij en wij en zij. Vaak beoordelen we alleen de buitenkant. Zij is anders. Oh, zij heeft een groene broek. Ik heb een gele broek. Oh, bruin haar. Bleh. ik wil blond. Weet je, als je de hele tijd dat ziet. Wat het betekent is dat je in jezelf... Een scheiding voelt. We zijn één familie. Iedereen is mijn vriend of jij nou wil of niet. Jij bent mijn vriend of vriendin. Dit is zo belangrijk om te leven en te beseffen. In een bekend boek staat behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Dat is een kern van het leven. Namelijk ik ik doe jou niet aan wat ik wat ik mijzelf niet aan zou doen en niet met iedereen kan je over dezelfde dingen praten. Niet iedereen is het met jou eens. Niet iedereen is het met mij eens. Je hoeft het ook niet eens te zijn. Bijvoorbeeld, mijn ouders zijn hele lieve mensen. Uh, ze vinden mij ook heel lief. En op bepaalde dingen verschillen we van mening. Dat kan. Nou hebben we een tijd gekend dat het een beetje een strijd was. En het was gewoon het bekende ouder, zoon, trauma, dingen. Je geeft dingen door, trauma's, pijn en dat klest dat soms. Prima, helemaal niet erg. Als ik nu daar ben, dan weet ik gewoon van, oh ja, ik kan, ik kan het hierover hebben, ik kan het daarover hebben. Op een gegeven moment hou ik gewoon mijn mond. En weet ik ook, en dat voelen zij ook wel aan, van nou we, we hoeven niet per se hierover te praten en we hoeven het zeker niet eens te zijn. Want daaronderliggend hebben we gewoon het fundament van hé, hey, ik hou van jou, jij houdt van mij en het is, het is fijn zo. Je hoeft niet altijd hetzelfde bordje te eten of dezelfde kleren te dragen om te kunnen zeggen van ja, wij zijn broeders en zusters. Nee, wij zijn broeders en zusters in onze kern, dat is het hele fundament.